Je marketing volledig automatiseren en het dan ook nog zelfs zodanig optimaliseren dat het beter werkt dan wanneer je het zelf zou doen. Nou, Dat is de kracht van Marketing Automation. En in deze woensdag gemakdag aflevering gaan we het hebben over hoe je op basis van Marketing Automation en de juiste koppeling je advertenties automatiseert. Hoe je de kracht van Artificial Intelligence toepast binnen je marketing. En hoe je een gratis Infinity koppeling maakt waarbij alle systemen laat communiceren met elkaar. Heb jij een infinity koppeling gemaakt en wat dat precies inhoudt en hoe je dit maakt vertel ik je later in de video. Maar heb je zo'n koppeling dan kun je systemen met elkaar laten communiceren. Laat je systemen communiceren dan kun je ook hiervan gebruik maken door je advertenties te personaliseren en te automatiseren nou, door middel van marketing automation en dus zo'n dadige koppeling. Kun je dus jouw advertenties volledig afstemmen op het basis van het gedrag dat een bezoeker laat zien. Op basis van data die je hebt verzameld. Denk bijvoorbeeld aan een after sales campagne. Dus je weet van, hey, ik, heb, ik heb mijn data gekoppeld van um, mijn webshop. Ik weet dat hij product A heeft gekocht en product B past daar erg goed bij. Dus ik toon diegene deze advertentie. Of hij heeft een bepaalde pagina bezocht, dus ik ga retargeten. Ik weet dat hij mijn over ons pagina en de dienstpagina heeft bezocht, dus ik toon hem nog een andere advertentie. Je kunt ook je website aanpassen op basis van de advertentie die iemand ziet. Dus je ziet een advertentie over kattenvoer en hop, hij komt op een pagina en dan ziet ook kattenvoer. Stel dat wij weten, nou jij bezoekt vaak Barcelona en jij komt op de homepage van een grote reisbureau. Ja, waarom zou ik dan niet eerst de nieuwste hotels of de leukste tripjes in Barcelona tonen? Als ik die data van jou heb, waarom zou ik dat dan niet gebruiken op mijn website en in mijn advertenties? Marketing automation is dan ook meer het niet zozeer het automatiseren, maar het slim en effectief. Inzetten van de juiste data en dat op de juiste manier koppelen. Nou, hoe je dat precies doet, leg ik je later in de video uit. Laten we eerst eens kijken naar de volgende stap. De volgende stap is het gebruik maken van artificial intelligence. AI, dat is een techniek dat, nou, als je de film hebt gezien iRobot, dan weet je dus ook wat er kan gebeuren als op een gegeven moment de robot het over gaat nemen. Alleen wat we zien is dat door op basis eigenlijk van de intelligentie van de computers, die zich in een razendsnel tempo eh, ontwikkelt, leert hij niet alleen maar over ons gedrag, maar leert hij ook eh, op basis van NLP hoe wij spreken. Dus die leert echt de mensentaal. Dus niet zozeer Engels, Duits, Nederlands of Frans, maar echt de mensentaal. Hoe communiceren we? Door die A1-techniek toe te gaan passen in je marketing, kun je dus eigenlijk voorspellende waarden gaan gebruiken. Bijvoorbeeld een voorspellende waarde zou zijn, stel ik zoek heel veel naar bakrecepten, uh, verse appels, krenten, uh, uh, het effect van kaneel, uh, ik like uh, heel Holland bak, ik uh, struim YouTube af tot de, uh, voor de nieuwste uh, bakrecepten. Uh, Dan kom ik eigenlijk in een soort van marktsegment van hey, deze is geïnteresseerd in bakken. Nou, je kunt nu al adverteren op uh, Google bijvoorbeeld in marktsegmenten. Dat doe je in principe ook op Facebook op basis van interesses of bepaald gedrag. Zorg dat als jij dit soort marktsegmenten... Uh, ...ontdekt dat je dit aan alle systemen koppelt. Dus dat je ook exact weet van, hé, hey, als ik deze nieuwsbrief uh, stuur... ...als iemand deze video heeft gekeken, dan is hij waarschijnlijk hierin geïnteresseerd... ...dus stuur ik hem deze nieuwsbrief. Als hij op deze nieuwsbrief heeft uh, geklikt, dan uh, is hij in deze koopfase... ...dus toon ik hem deze advertentie. Dat is in principe op basis van slimme data, wat je nu nog enigszins handmatig doet... ...kun je op basis dus van die uh, artificial intelligence automatiseren dus de computer denkt zelf na van hey ik zie dit soort gedragingen dus waarschijnlijk is deze persoon hier en hier en hier mee bezig een andere vorm is natuurlijk bijvoorbeeld met autofunnels met autofunnels als je de wgd wat vaker bekijkt dan weet je dat ik gek ben van salesfunnels en autofunnel van mailfunnels eigenlijk nou zoals je het misschien ook wel nu doet mail 1 je wacht een paar dagen mail 2 je wacht nog een paar dagen mail 3 nou, dat is hoe je op de ouderwetse manier je nieuwsbrief stuurt op basis van de nieuwste technieken kun je ook automatische funnels inrichten. Dus niet alleen jouw systeem zal herkennen van hé, welk bericht moet ik sturen. Maar je, je maakt niet meer één funnel, maar maakt eigenlijk talloze berichten voor talloze situaties klaar. En je laat het systeem zelf bepalen welk bericht wanneer en naar wie die dat moet sturen. Naast de automatische mail funnel kun je op een gegeven moment ook automatisch de inhoud van je berichten aan laten passen. Dus op basis van... NLP, dus zegt de computervariant, dus niet de psychologische NLP, maar de computervariant, leert eigenlijk de computer de mensentaal te begrijpen. Dus die weet op een gegeven moment ook op basis van statistische gegevens welke taal er het beste bij een bepaalde persoon past. Stel dat ik in de data zie dat nou, 80% van uh, de ouderen graag wordt aangesproken met u. En eh, dat dat in eh, Limburg vooral zo is. En dat we weten dat eh, mensen van een bepaalde leeftijd vooral boodschappen doen om eh, rond 4 uur. En vooral actief zijn op social media op maandag. Daar kan ik mijn nieuwsbrief op aanpassen. Nu zou ik dat allemaal matig moeten turven. Maar als dat systeem die data toch al heeft, dan is het een kwestie van tijd dat je dit, dit dus automatisch kunt gaan toepassen in je nieuwsbrief. Naast het aanpassen van je nieuwsbrief is het ook een kwestie van tijd dat de grote giganten dit gaan overnemen. Ik denk dat je steeds meer op een automatische piloot kunt gaan adverteren in bijvoorbeeld Google, Instagram, Facebook of welk platform dan ook. Het is uiteraard in het belang van zo'n gigant dat iedereen gaat adverteren en dat jij ook winst maakt op je advertenties. Dus hoe meer data en ja, computergestuurde informatie en aanpassingen zo'n gigant kan maken... om jouw advertentie winstgevender te maken, uh, hoe meer zo'n gigant dat zal gaan toepassen. Zorg ook dat je zelf altijd alle data gebruikt en dat je er nu op in gaat spelen. Ik vertel je later over de Infinity-koppeling en hoe je dus je eerste begin kunt gaan maken... Uh, met Marketing Automation en ik durf je te beloven dat als je dit nu gaat doen... dat je nu nog voor gaat lopen op je concurrenten. Blijven we daarmee wachten, dan daar ga je geheid achterlopen. Dan loop je eigenlijk achter de kudde aan. Een andere techniek, dus naast eigenlijk de taal, is op een gegeven moment slimmere verzending gaan gebruiken. Dus op basis eigenlijk van het gedrag dat iemand laat zien. Dus stel je koppelt je webshop nu al aan uh, je nieuwsbrief, wat al jaren kan. Dan kan je op het juiste moment het juiste berichtje sturen. Iemand heeft een product in zijn winkelmand laten staan. Iemand heeft het product afgerekend, heeft een review achtergelaten. Maar niet alleen maar... Zoals het nu vaak gebruikt wordt van kopen, kopen, kopen. Maar denk ook eens aan de aftersales. Koppel jouw systeem is met bijvoorbeeld een CRM pakket. Dus stel dat jij op een gegeven moment weet van... Hé, deze klant die heeft uh, zijn tuin aangelegd, de website is, uh, is opgeleverd... de foto's zijn opgestuurd. Welke dienst of product je dan ook aanbiedt. Denk eens na hoe, hoe verbind ik mijn klanten... niet alleen maar om die aankoop te maken, maar ook jaren daarna. Dus door in een systeem via een CRM pakket aan te geven van hey, deze klant heeft de factuur betaald de traject is afgerond wat zijn dan waardevolle tips of mogelijkheden om die relatie vast te houden dat kan door middel van video's afbeeldingen eventueel extra uh, uitnodigingen voor bijeenkomsten wat dan ook waardevol is voor jouw klanten zorg dat je deze data in kaart brengt en dat je op een slimme manier jouw nieuwsbrief zodanig automatiseert dat hij op de juiste moment ook de aftersales doet. Dus op slimme verzending. Naast slimme verzending kun je ook voorspellende personalisatie gebruiken. En dit vind ik wel een van de engste technieken die je op dit moment kunt toepassen. Is dus eigenlijk dat de computer nu al weet van oké, okay, op basis van jouw gedrag die ik de afgelopen tijd heb uh, ja, genoteerd, om het zo te zeggen. Weet ik dat jij waarschijnlijk hierin geïnteresseerd bent en weet ik dat je waarschijnlijk op deze manier aangesproken moet worden. Aan de hand van data die gewoon de computer weet, zal uiteindelijk niet meer jij zozeer de berichten sturen, maar eigenlijk de computer. En straks zal je ook, nou dat zie je nu al in principe binnen Google Ads, en het is een kwestie van tijd dat andere platformen dit ook overnemen, dat je dus automatisch advertenties krijgt op basis van het zoekgedrag of op basis van inhoud op jouw pagina. Nou, het is een kwestie van tijd dat het systeem daar zo goed in is dat je eigenlijk zelf niet eens meer advertenties hoeft te maken en alleen maar een paar knoppen hoeft te schuiven. Nou, uiteraard zal er altijd uh, menselijke ondersteuning nodig zijn om echte strategie uh, toe te passen. Alleen zorg wel dat je alle data die je kunt gebruiken ook daadwerkelijk gebruikt. Als je hier enthousiast over bent van al deze marketing automation technieken, raad ik je aan om aandacht te besteden aan de Infinity. Koppeling. Nou, als je kijkt naar marketing automation wordt dat vaak gezien als een soort van automatiseer techniek. En dus hoe kan ik bepaalde acties automatiseren? En in mijn ogen gaat het niet zozeer om het automatiseren, maar gaat het eigenlijk om de data die je verzamelt op platform A, platform B of binnen je bedrijf, zodanig op een slimme manier te weten te verbinden dat je eigenlijk je marketing enigszins automatiseert, maar vooral ook optimaliseert. Zo'n infinity koppeling kun je creëren door dus eigenlijk na te denken van hoe maak ik de oneindige koppeling. En wij spreken hier van een infinity koppeling, geef het beestje een, een naam waar het dus om draait, is dus dat je allereerst in kaart brengt. Welke systemen jij nu gebruikt. Dus schrijf al je systemen op. Van CRM-pakket tot projectmanagement, tot het boekhoudpakket, facturatiesysteem, alle systemen die je gebruikt. Schrijf vervolgens alles op. Met welke acties je doet. Zit je op Facebook, doe je iets op YouTube, bezoek je beurzen. Alle acties die je doet. Dus alle systemen heb je op een gegeven moment een hele lijst. Vervolgens alle acties. En dan ga je nadenken, hoe kan ik die twee in verbinding gaan brengen. En welke acties koppel ik daar dan aan. Hoe waardevol is dat. Stel dat ik iemand een factuur heb gestuurd. En ik zou dat koppelen aan Google Ads of mijn nieuwsbrief. Dan zou ik het wel interessant vinden. God, diegene heeft een factuur. Dat doet zeer, want er moet betaald worden. Nou, natuurlijk wordt er betaald. Ook jij moet betalen bij de kassa en de supermarkt. Dus het is niet meer dan logisch dat jij ook een factuur stuurt voor je dienst of de producten. Daar stopt het vaak. Nou, het kost heel veel moeite om die aftersales goed te doen. Dus hoe mooi zou het zijn als het systeem, welk systeem je dan ook gebruikt voor je acties, marketingacties, automatisch weet, hey, die factuur is gestuurd, dus uh, ik ga diegene nu berichten sturen, tips sturen, wat dan ook. Stel, ik heb een uh, tuin aangelegd. En over een tijd is onderhoud nodig. Is het dan niet prettig dat als ik die factuur helemaal heb gestuurd, dat ik dan automatisch gepersonaliseerd is dus over die specifieke tuin, het juiste bericht stuur? Of als ik een product stuur dat ik over tijd weet, ja, die updates en dergelijke, de computer wordt dan een laptop en die computer wordt over twee, drie jaar wel sloom, ik ga, ga diegene helpen. Of stel dat je weet, hé, hey, diegene die heeft gezocht op een kantoorlaptop. Uh, hoe waardevol is het dan om uh, extra tips te geven? Hoe beveilig je en versnel je jouw kantoorlaptops? Of hoe de beste kantoorsoftware voor jouw kantoor, ik noem maar wat. Voor hetzelfde geld geef je niet alleen maar tips, maar kan je diegene ook nog eens extra software verkopen. Dus denk goed na over alle systemen die je gebruikt en zorg dat je daar een koppeling mee maakt. Handige nou, systemen die je daarvoor kunt gebruiken is If This Then That, uh, Sapir. Integromat, WP Fusion. Nou, mocht je bijvoorbeeld ook echt heel je website willen personaliseren. Met conditionele logica willen werken. Ja, dan kun je bijvoorbeeld iets als webnemer gebruiken. Nou, vind je dit toffe materie? Ben je benieuwd hoe je dit helemaal verwerkt in jouw online marketing mix? Neem even contact met ons op. Heb je een vraag of heb je een idee voor een volgende woensdag aflevering? Laat wat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.